Hallo iedereen en het is super leuk dat jullie kijken naar mijn allereerste echte vlog. Ik heb proberen een hele dag te vloggen. Ik weet echt niet of ik het ga volhouden, maar we kunnen gewoon proberen. En ik moet nog eens intro zoeken voor mijn vlogs. Want ik weet het nog niet. Mijn kind had ontbeten. En als ontbeten heb ik een banaan gegeten. Ik wilde ook kerst eten, maar er waren helemaal geen kerst meer. En um, zo van die wafeltjes die zo'n. Broodrooster kunt doen en dan heb je warme wafeltjes. Dus dat heb ik als ontbijt gegeten. En vandaag ga ik heel veel dingen doen. Of ja, de voormiddag niet echt. Dan komt mijn poetsvrouw en het zoontje van mijn poetsvrouw. Dus waarschijnlijk ga ik met het zoontje van mijn poetsvrouw spelen. Om die een beetje te vermaken. Als outfit heb ik deze jumpsuit aan. Die had ik gisteren ook aan. En we zijn... Um, Volgens mij zijn we vandaag de... Even vertellen. Uh, wacht hè. We zijn de dertiende en het is ongeveer. En het is ongeveer acht uur, half negen s Dus ja. Waarschijnlijk ja, ga ik ook vandaag um, mijn koffer inpakken straks. Moet ik eigenlijk nog naar Albert heen voor snoep. Um, en misschien ga ik ook dit uittesten: wat ik in de shoplog heb uitgelegd, wat dat is. Heb je, heb je die nog niet gezien, dan druk dan hier ergens rechts boven op dat i'tje. Want dan moet je die zeker bekijken na deze vlog. We zijn inmiddels een paar uur, uurtjes verder. Het is Inio voorbij en ik ben klaar met opletten op dat kleinkindje. En dat kleinkindje was echt super schattig en super lief. Dus ja. Yeah. En um, ik heb eens... Even op TikTok zitten of zo, want daar heb ik al zin in. En dan, daarna ga ik naar een Zoom-meeting. En dan ga ik mijn koffer maken. Dus ja. Ik moet ook nog eigenlijk een betaling doen. Maar mijn laptop is eigenlijk echt helemaal plat. En ik heb niet de juiste laatste kabel, want volgens mij heeft mijn papa die meegenomen. En heeft hij dus een fout kabel meegenomen, waardoor ik mijn laptop nu niet kan opladen. Dus dat is wel een beetje vervelend, maar kan gebeuren het is inmiddels al 5 uur. Ik ben begonnen met mijn kazoo koffer, want ja, dat ligt hier op de grond. Dus dit heb ik al allemaal klaargelegd voor mijn kazoekampje. kampje. Um, dit ga ik waarschijnlijk aandoen, dus vandaar het apart licht. En ja, dit is mijn lijst wat ik allemaal moet meepakken. Dus ik moet nog best wel veel nemen. Alleen ik ben een crop top kwijt en ik vind die niet. En dat is heel stresserend, want dat past op deze broek. Die hele broek, want voor de rest past er niet eens op. Ja, misschien iets met wit of zo. Maar ja, ik weet het niet. Of ja, dit past er misschien nog een beetje op of zo. I don't know, nee, dat past er echt niet op. Um, maar ik weet dus ook niet wat ik hier ga opdoen. Op aandoen. Um, dus ja, vandaar dat ik een zwarte top zoek, maar ik ben gewoon kwijt. En dat is zeer frustrerend. Ik heb net ook nog een betaling gedaan. Dus dan is het ook alweer gedaan. En binnenkort komen er allemaal heel leuke promotorspakketjes aan. Want ik heb heel veel promotors. Of ja, heel veel mensen die het willen opsturen. Zodat ik hun Dus binnenkort komen. Allemaal unboxing video's op mijn YouTube kanaal. Wat heel leuk is. En voor de rest weet ik niet wat ik nog ga doen vandaag. Hm, ik zal het echt niet weten wat ik nog ga doen. Ik wil heel graag dat ding uittesten. Van de action alleen... En dan wil ik een andere video doen, want anders gaat deze video veel te lang worden. En ik weet nog niet waar ik dat ga opnemen. Dus ja, dat moet ik nog, dat moet ik nog eventjes uitzoeken. Ik denk, ik denk dat ik nu die video ga maken van, uh, om dit uit te testen. En waarschijnlijk als jullie deze vlog kijken, staat de video online. Dus ga zeker kijken hier rechtsboven of hier naar deze video, want dat zou superleuk zijn. Dus ik ga dit nu even uittesten. Oké, okay, ik heb dus net die pen uitgeprobeerd. Deze pen. En hier is ook het resultaat. Ja. Kijk maar naar de volgende video. Als jullie willen weten wat ik ervan vind. Want daar leg ik het uit wat ik ervan vond. We zijn alweer even verder. Ik vergeet telkens om te vloggen. Maar ik doe gewoon niks nuttigs momenteel. Dus ik kan ook niet veel vloggen. Maar uh, voor de mensen die zich afvragen waarom ik heel video's dezelfde outfit aan heb. Dat komt omdat ik superveel video's um, op dezelfde dagen heb gemaakt, dus vandaag en gisteren. Dus vandaar en sorry daarvoor dan dat ik zoveel, zo vaak dezelfde outfit aan heb. En normaal de volgende video komt ook nog in deze outfit, want ik moet nog iets vertellen aan jullie. En de videos, daarna komen normaal gezien, de video's daarna komen normaal gezien in een andere outfit. Ik kwam even niet meer op mijn woorden. Dus sorry daarvoor. Um, en voor de rest heb ik nog niet veel gedaan. Ik heb net een TikTok gemaakt, maar die komt dus in de volgende video, want die is, wel, want die is best wel belangrijk. wauw, ik, ik mag echt niet te snel praten, want dan kom ik helemaal niet meer op mijn woorden. Dus wat ik zei is, uh, ja, ik heb dus een TikTok gemaakt en die komt in de volgende video, want dat is best wel belangrijk en ik moet daar een beetje uitleg aan geven. Um, ik wil eigenlijk wel mijn koffer verder maken, want ja, daar heb ik wel zin in. Alleen, er zit nog een crop top in de was en die wil ik graag meenemen, dus daar moet ik nog even op wachten. Um, maar voor de rest kan ik wel al alles inpakken volgens mij. Zoals shampoo enzovoort. Want ik heb twee verschillende shampoos. En zo enzovoort. Oké, okay, ik zeg echt vaak het woord enzovoort. Um, en ik wil ook mee meepakken. Namelijk deze van Rituals. Um, dat is niet gesponsord, maar die ruikt zo lekker. Dus die wil ik waarschijnlijk meepakken. En dan ook nog deze spullen voor tegen mijn puisten. Want ik heb eigenlijk nog best wel veel puisten. Ja, valt nog wel mee, maar ik heb wel deze spullen van Yves Rocher. Is ook niet gesponsord, maar dit helpt echt wel heel goed. Um, mijn tandenborstel kan ik nog niet inpakken, want die hebben nog nodig. En ja, voor de rest weet ik niet wat ik nog allemaal moet meepakken. Dat staat op dat lijstje, en dat lijstje bekijk ik zelfs al allemaal veel beter. Dat ga ik dus waarschijnlijk vanavond nog een beetje verder doen. Um, dus niet mijn koffer inpakken. En sorry dat ik zo vaak dus ja, of gewoon enzovoort zo enzo zeg. Uh, met spijt me naar voren. Ik moet ook wel nog die vloer opruimen. Want uh, door dat dingetje te gebruiken, die pen, heb ik heel veel rotzooi achtergelaten. En dat is niet zo heel chill. Dat ga ik dus ook nog doen. we zijn alweer een uurtje verder. En ik ben ook een stuk verder met uh, mijn koffer maken. En ik ga jullie even laten zien hoe het er nu al uitziet. Zo ziet het er momenteel uit. Je hebt het allemaal kleren zwemkleding enzovoort. Hier zitten twee paar schoenen in, mijn sandalen en wandelschoenen, maar ik wil eigenlijk nog meer schoenen meepakken. Alleen ik weet echt niet of dat allemaal in die cover past, want ik heb ook al twee paar um, slippers mee. Misschien is dat niet zo verstandig. Um, ik ga deze paar wegdoen, want anders heb ik veel te veel mee. Dat wil ik dus doen. Volgens mij had ik dat al gezegd. Um, een linnenzak, of jij denkt ik als linnen een linnenzak. Een zak. Hier zitten doucheproducten um, producten in, Oké, Ik heb eigenlijk alles al afgekruist in mijn lijst, of jij bijna toch. Dat nog, maar dan moet ik de dag um, zelf erin doen. Uh, en dit gaat allemaal daarin: dus mijn, laptop, uh, mijn tablet voor muziek te luisteren. En mijn hele coole zonnebril. Ik zal die eens opzetten. Oh, dat is echt cool. Kijk, okay, mijn coole zonnebril. Kijk, okay, dus dat is dit. En ik heb ook al snoepjes klaargelegd, dus zo. Maar dat ligt onder. En morgen ga ik dus ook nog een andere voor snoep. Ik bedoel. Dat ik koekjes heb klaargelegd. Want snoepjes moet ik nog halen. Uh, mijn powerbank moet ik nog meepakken: laadkabel, snoepkoek, oortjes. En ik ga ook de mee meepakken: een beetje. Want dan kan ik ook sieraden maken. Want dat is leuk. En ik neem ook oortjes mee. Alleen moet ik eens kijken wat ik oortjes er nou doen, Want ik heb het gevoel dat heel veel oortjes het niet, het niet doen. Ik moet ook haaraccessoires meepakken. Of ja, daar neem ik altijd mee, zoals elastieken. Ehm. Um, diadeem enzovoort, dus dat moet ik ook nog allemaal inpakken. Dan ga ik deze slippers even beneden brengen, want het heeft geen zin om superveel slippers mee te pakken. Een paar is genoeg, dus dan ga ik dat terug in de kast leggen. En voor de rest weet ik niet wat ik nog allemaal moet meepakken. weet het niet wat ik gezegd heb. En als ik nog iets nodig heb, dan moet ik het maar op mijn lijstje schrijven, want anders vergeet ik het en dat is echt niet goed. Maar mijn mama controleert morgen of overmorgen alles wat ik kan meepakken. Dus dat is top. Um, dan denk ik dat ik momenteel klaar ben met vloggen voor vandaag. Het is 9 uur en ik weet niet wat er nog interessant is om te vloggen. Dus dan wil ik hierbij de video afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een hele leuke vlog vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Doei! Oké, okay, nog heel even snel iets tussendoor. Um, ik had dus in de vorige video die pen uitgetest van de Action. Zo niet, ga ja, dan zeker nog even bekijken. En toen zei ik dat ik het niet zou aanraden aan, aan andere mensen en 6 op 10 zou geven. Ik heb het gisteren opnieuw uitgetest en alleen met schrijven, dus geen hartje getekend. En dat werkt wel perfect. Dus dan zou ik het wel een 8 op 10 aanraden. Alleen al alleen om te schrijven en niet om figuurtjes mee te maken. Dus dat wil ik nog even zeggen.